Hoi, en leuk dat je kijkt. De afgelopen maand hebben er al zeven stakingen plaatsgevonden in de commerciële Europese luchtvaart. De impact hiervan voor de passagiers is immens. Uit cijfers van EUclaim is gebleken dat ruim 766.000 passagiers problemen ondervonden met hun vlucht vanwege de stakingen. Het is vandaag woensdag 29 maart. Ik ben Jasmijn en dit is het eu -claim nieuws. Het is een ware stakingstorm die door Europa waait. Waar er in maart 2016 nog maar twee stakingen in de Europese luchtvaart te melden, staat de teller deze maand al op zeven. Vooral de stakingen in Berlijn eerder deze maand hebben een behoorlijke impact op de passagiers gehad. Drie dagen lang hebben de luchthavenmedewerkers van Berlijn Tegel en Schönefeld gestaakt. In totaal zijn er elf stakingsdagen geweest deze maand. De Franse luchtverkeersleiding staakte vijf dagen, wat opmerkelijk lang is. Toch is het niet opvallend dat de Franse ATC gestaakt heeft. Sterker nog, ze staan erom bekend. Vorig jaar heeft de Franse ATC 13 dagen gestaakt, wat meer dan 8500 lang vertraagde en geannuleerde vluchten opleverde. Eind juni verwachten we een nieuwe staking van de Franse luchtverkeersleiders. Oppassen dus! Er is trouwens een dag waarop je de meeste kans loopt om te maken te krijgen met een staking, namelijk donderdag. De afgelopen 39 maanden werd er 34 keer op een donderdag gestaakt. Een zondag is wat dat betreft juist de beste dag om te vliegen, maar 6 keer werd er op een zondag gestaakt in het vliegverkeer. Was jouw vlucht geannuleerd of meer dan 3 uur vertraagd vanwege een staking? In sommige gevallen heb je dan recht op een vergoeding. Check dit eenvoudig en snel op onze website. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.